Annick, leuk dat je hier bent. Dankjewel Jeroen. Ik wil een vraag aan je stellen. Je speelt Sarah. En hoe denk je dat in haar ogen een held eruit ziet? Sterk. Oh. Energiek. Ja, Hallo. Ben ik jou nou wakker? Vol zelfvertrouwen. Iemand naar wie mensen willen luisteren. Een periode van helden, jongvrouwen en ridders op witte paarden. En iemand die altijd klaarstaat om te vechten tegen onrecht. Oh, oh. Nou ja, en daarom vind ik Saar wel een held. Oh, Saar? Ja, Saar. Nou ja, die werkt als officier van justitie en bestrijdt zo, nou ja, best wel grote boeven. Als jij mijn vrouw komt, aan mijn kinderen, dan druk ik je uit als een beuk. Jij speelt de geschiedenisleraar Jurre. Zeker. Wat is in zijn ogen nou echt een held? Ik denk dat het iemand is die besloten heeft om te strijden voor het goede. Vechtpartij. Nee, grapje. Het is een ongelukje. Daarin ook nooit opgeeft. Misschien kun je als held soms maar beter anoniem blijven. Anoniem is vanaf nu te zien iedere vrijdag op NPO 1 bij BNL Vara. En als je de hele serie vooruit wil kijken, dan kan dat. Dan ga je lekker streamen en dat doe je via NPO+. plus.